Alleen kan de zorg voor dit gehele volk niet dragen. Dat is te zwaar voor mij. In nummerie 11 geeft Mozes ons een voorbeeld van wat we kunnen doen als we onder stress zijn. Over druk gesproken, hij leidde de Israëlieten door de woestijn... voor wat een elfdaagse reis had moeten zijn, maar uiteindelijk veertig jaar zou duren. De mensen waren depressief en klaagden over hun situatie... En in vers 14 zegt Mozes tegen God, Ik kan niet alleen voor dit gehele volk zorgen. Die zorg is veel te zwaar voor mij. Net zoals Mozes is het goed als we zeggen, Ik heb mijn grens bereikt. Ja, de Bijbel zegt, Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft. In Filippenzen 4, vers 13. Maar dat refereert in feite naar tijden waarin we geconfronteerd worden met diverse beproevingen en situaties waarin God ons zal helpen. Dit betekent niet dat we zoveel verantwoordelijkheden op ons nemen dat we volledig opbranden, zoals de vrouw die vijf kinderen opvoedt, fulltime werkt, lid van de kerkenraad is, enzovoort. Soms is het allemaal gewoon te veel. En het is goed om dat toe te geven. Het is ook goed om nee te zeggen tegen sommige dingen, zodat je echt kunt genieten van het leven zoals God het heeft bedoeld. Hier is het goede nieuws. Jij en ik hoeven niet te zijn zoals iedereen, of iedereen bij te kunnen houden. God schiep sommige mensen om grote hoeveelheden werk te kunnen verzetten, maar veel mensen steken niet zo in elkaar. Ieder van ons mag zijn zoals God ons geschapen heeft om te zijn. En we hoeven ons daarvoor niet te verontschuldigen. We moeten elk afzonderlijk de juiste balans in verantwoordelijkheden weten te vinden die God vastgesteld heeft om bij te leven. Zodat we van ons leven kunnen genieten in plaats van onszelf ziek te maken door een overbelasting aan stress en druk. Als je jouw grens hebt bereikt, ga dan naar God. Net zoals Mozes deed. Hij zal je helpen een gezondere levensstijl te vinden. Laten we samen bidden. Heere God, Soms vind ik het moeilijk om rustiger aan te doen en nee te zeggen tegen nog meer verantwoordelijkheden. Help mij te leven in balans